Weet je wat ik besef? In dit soort huizen, heb je nooit echt een, een computer. Oh, baby. Oh, oh, baby. Oh, welkom, welkom, welkom jongens. Laat ik jullie eventjes rond begeleiden in mijn nieuwe huisje. Nou, ik ben ondertussen weer een stukje verder. Ik heb heel de tijd niet meer opgenomen. Maar um, ja, dat komt omdat ik gewoon druk was met school en whatever. Uh, ondertussen heb ik de wereldvriend voltooid. Um, ja, locatie hadden we al. Deze hebben we helemaal voltooid. Dus dat is uh, fabulous. Even kijken. Ik moest creatief. Had ik? Nee, niet creatief. Oh hey, hallo. Oké, okay, deze hadden we dus. Deze hadden we dus. Deze dacht ik hadden we, maar niet dus. Um, deze hebben we ook nog niet. Um, oh ja, die hadden we. Um, dat hadden we nog niet. Even kijken. Voedsel hadden we bijna compleet. Oh, die hadden we ook compleet. Wauw. Um, daar was ik mee bezig. Dat klopt. Ik was hier mee bezig. Maar omdat het te lang duurde, dacht ik laat ik maar eventjes uh, iets anders doen. Maar oké. Okay. Um, deze die heb ik gedaan. Zo te zien. Nou, dat zien jullie ook wel. Um, deze heb ik dus wel helemaal af. Populariteit, dat was het. Deze had ik afgemaakt. Dat was het. Kijk, deze heb ik helemaal eindelijk af. Ik ben niveau 5 ster. Um, Dingen als grappen maken kan ik nog doen. Um, ja, ik was bezig met feesten. Laten we die gaan doen, boeiend. Weet je, ik had er sowieso één van. Uh, nu gaan we drie feestjes geven, want dat is waar ik deze aflevering mee wilde beginnen. Dat we feesten feest gaan geven, maar toen ja, dacht ik, ik moet jullie op de hoogte houden. Nou, uh, dit is er nog. Ik moet nog steeds haar veranderen. Nog steeds niet gedaan in al die afleveringen. Uh, ja, ik heb een mansion waar je u tegen zegt. Dus feesten gaan we goed geven. We gaan een, uh, een, een, een, een zwembadfeest geven. Een um, eetfeestje. En gewoon een huisfeestje, een, een house party. Dus we beginnen met de house party. Nou, gaan we voor de huisfeest? Hoppakee, want die is, um, ja, laten we zeggen, niet op zijn allerbest. Even kijken, aanzetten. Hip hop. Um, waar zijn mijn gasten? Hey, hi. Interesses bespreken, gaan we dat maar doen? We moeten toch wat. Hé, hey, daar is er nog een. Ik wist niet dat we er nog een hadden. En tweede gast. Vriendelijk. Eh, uh, bedankt voor de komst. Als ik deze namelijk door, uh, vol heb, hoef ik dit allemaal niet te doen. Maar... Vriendelijk. Eh, uh... bedankt voor de komst. Wat is er? Pak je weer toch mee? Kom, ga staan we zo. is oh, er? 6, 7, 8. Nog? Eentje? Nou. 7, 8. Je moet slagen. Jee, oh my god, precies geslaagd. Hij loopt weer gewoon vast te lopen. Ops oké. Okay. Nou, laten we afscheid nemen van iedereen. Dadak! Dadak! Dadak! Maladé! Weet je wat ik besef? In dit soort huizen heb je nooit echt een, een computer. Want vertel jij mij maar eens waar een computer staat, want dat heb ik niet gezien. Ik heb hier wel een, een tv en nog een tv en een slaapkamer, maar ik heb geen computer. Dus je bent nog zo rijk, nog zo arm. Want je hebt hier, of is dit nou de. Oh, je hebt hier, nee, dit zijn spiegels. Je hebt hier namelijk wel een super mooie dingen. Echt een sticky jaloerslag mogen gewoon. Hardlopen waar je u tegen zegt. Ehm, um, ja. Hierheen gaan. Hoppakee. Beste Ze Staat te trappelen om de volgende exemplaar te zien. Ellen heeft 30 volgers verdiend. Ze heeft nu 13.125 volgers. Wauw. Uh, B staat uit het Donderbos. Ja, yeah, why not? Ga je buren maar binnen vragen, dame. Is goed. Is goed voor je. Ik heb maar twee buren. Hoe fijn is dat? Zij dragen allebei een zonnebril en ik gewoon niet hè. We werken aan onze relatie, fijn dat je ons heen slecht. Nou, fijn om te horen, dames. Of heren eigenlijk. Dat vorige feestje ging ook goed, dus waarom niet dit feestje goed maken? Even kijken wat voor feestje ga Gaan we een dansfeestje doen? Laten we een dansfeestje en daarna doen we eerst een griezelfeestje, dat iedereen van mond komt. En daarna een dansfeestje om het leuk te houden. En dan gaan we weer mensen uitnodigen die we niet goed kennen. Tot totaal niet. Eten om feestelijk lekkers vragen. Nou. Um, vriendelijk om feestelijk lekkers vragen. Stop met kletsen en ga je pompoen uitsnijden, dame. Oké. Okay. Ja. Sowieso is het feestje al geslaagd. Klaar. Ja. Jee, ik heb ga oh, net binnen de tijd. Echt net, net. Net. Oh my god, gewoon net binnen de tijd, hè. Binnen één minuut. Wauw, mijn hart. Jee. Twee van de drie. Oké, okay, mooi. Nog één te gaan. Oefenen, ga dat maar eventjes doen, want het feestje is voorbij en ik moet binnen een paar uur moet ik alweer werken. Het uh, uur ongeveer, dus ik moet nu echt even wat gaan doen. Wat staat hier nou weer? Interessante kerfwerk. Nou, dankjewel. Waarom Maar verhaal? Oh, maar dan moet je iemand uitnodigen volgen. Is er nog iemand aanwezig? Nee, uitnodigen moet je op huidige kavel. Waar is mijn vampiervriend? Want zwappieren zijn altijd goed. Daar ben jij. Ik weet dat hij nooit slaapt nacht. Hij is aan het slapen. Hij is echt niet aan het slapen. Oké. Okay. En nu. Het optreden: haar make-up laten doen. Scène met tegenspelen. Oefenen. Oh my god. Um, productie: uh, Effecten. Dan mijn tegenspeler: achtergrondacteur, producer, producer, achtergrondacteur, tegenspeler. oefen scène, nee, scène oefenen. Oh, daar stond hij: scène oefenen. Kom. Ja. Over mijn kopie Holy moly. Wat voor hoofd heb ik nou weer gekregen? Holy moly. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Echt benieuwd wat voor outfit ik krijg. Echt benieuwd naar welk outfit wordt er gekleed. Oh my god. <laughs> Vriendelijk. Yay. Iemand vragen hoe de dag was. Nou, laten we dat ook hem doen, maar... Het lijkt me ook echt helemaal niks om... On... Niet lullig bedoeld. Een ster te zijn, weet je. Het lijkt me ook aan de andere kant heel vet. Maar aan de ene kant denk ik van... Uh, Hoef je maar apart niet, weet je. Ga naar de regisseur dat je klaar voor bent. Go, go, go. En rennen, dame. Oké, okay. phew. Uh, vechtscène opvoeren. Waar moet ik zijn? Waar moet ik zijn? Oh my god. Oké. Okay. Uh, riskeer, vechten. Ga. Go, go, go. Go. Go, go, go, go, go. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Er is zoveel. Wat moet ik nog moeten doen, denk ik? Oh my god. Waar moet je dat doen? Oké. Okay. Go. Go, go, go, go, go, go. Oh. Oké. Okay. Dit um, gaat niet helemaal goed naar huis gaan. Maar het is me gelukt. Laat ik het daarop houden. En ik maar go, go, go. Aan oh, mijn schat. Zo we hem overbreken? Hmm. Laten we dat maar even voor de volgende aflevering bewaren. Want ik wil wel eens weten hoe lang een stan in leven blijft. Zal ze het volhouden of zal ze het niet volhouden? Laten we dat maar eens zien hoe dat gaat in de volgende aflevering. Jongens.